En vandaag een iets andere setting en dat is omdat we een heel leuk product gaan unboxen en dat is het volgende product. Dit is hem, dit is de SodaStream Sparkling Water Maker en we hebben dit product een tijdje geleden opgestuurd gekregen. we worden niet betaald om deze video op te nemen, maar we waren wel heel erg benieuwd hoe zoiets nou werkte. En ik ben vooral heel erg benieuwd omdat het mij deed denken aan Orange is the New Black, omdat Martha Stewart uh, had op een gegeven moment zo'n dingen daar. Ja. Dus vandaar vond ik het heel erg grappig. Het is een heel leuk apparaat. Het is niet nieuw. Het is zelfs al een aantal jaar oud. Maar we hebben het zelf eigenlijk nog nooit eerder geprobeerd. We zijn heel erg benieuwd wat, we voor, uh, ja, wat voor water we hiermee kunnen maken. Wat voor frisdrank. En ik ben ook wel heel erg benieuwd of je dus bubbels kan toevoegen aan wijn. Zodat een beetje dat kava-champagne effect heeft. En we zaten allebei eigenlijk een beetje te denken van hey, hoe cool zou het zijn als je weer prik terug kan brengen in cola afdrukt pepper. Want... Ja. Het gaat er altijd heel snel uit en wij drinken het niet zoveel Dus dat zou echt super chill zijn. Dat even kijken wat er in deze grote doos zit. Urgh. Nou dit is het apparaat. En uh, hij is zilverkleurig. Je hebt hem volgens mij in verschillende kleuren. Dus dat is wel heel erg uh, leuk om uit te kiezen. En dit is trouwens de Power Edition. Er zitten ook verschillende soorten in wat echt de verschillen zijn tussen die modellen. Dat weet ik even niet. En we zijn nog niet klaar want er zitten ook nog wat andere accessoires bij. Zodat het allemaal gaat werken. Zoals... Een plastic flesje, speciaal voor bij dit apparaat. En we hebben ook de cilinder. Dit is zeg maar wat ervoor gaat zorgen dat er prik in het drinken kan gaan komen. Deze is dus super belangrijk. Goed voor 60 liter water. En er zit 425 gram CO2 in. Dat vind ik dat een echt hele vet hoeveelheid. En dan zijn we nog niet klaar, want we hebben hier ook nog een extra doosje met de kabels. Want we moeten deze Sodastream wel gaan aansluiten op de stroom. Volgens mij moeten we deze aan de achterkant van de Sodastream gaan aansluiten. Ja, hier zit hij. Deze cilinder die gaat hier aan de achterkant komen. Als het goed is, gaat het passen. Volgens mij kan ik het gewoon wel eraf halen. Nou, hij is natuurlijk niet open. Die gaat pas open als hij hierin zit. Oh ja, nu zit hij, nu zit hij. In de rest draai je. Ja, ja hij zit nu wel vast. Ah, Oké. Okay. Oeh. Netjes. Nou ja, dat is op zich wel mooi weggewerkt. nou Toevallig hebben we hier een stopcontact achter, dus daar hebben we op aangesloten. En uh, ja, ik denk dat we gaan, kunnen gaan beginnen. Het is heel erg belangrijk dat je koud water in de fles doet, uh, de plastic fles. Dus, en die gaan we vullen tot... Deze lijn? Die rand, ja. En daarna gaan we het doen. Ja, dus ben ik, dus even ik uh, ga eventjes naar de keuken om te vullen en dan kom ik zo terug. Nou, deze fles bevat dus koel uh, cool water. Want ik had gelezen dat het heel belangrijk was dat het koel cool is. Nou, ik zou hem er gewoon onder hangen en dan achter drukken. Zoals ze het ook in de dus snackbar zesnok? doen. En dan op één van deze twee moet je drukken, toch? Ja, nog niet. oh Blijft hij nu hangen? Nee, weet ik niet. Oh, ja. oh. We hebben hier uh, drie verschillende standen. We hebben eentje met een dru één druppeltje, twee druppeltjes en drie druppeltjes. En volgens mij is het... Eden druppeltjes voor heel weinig. Bubbels voor deze is heel veel bubbels. En uiteraard voor extra bubbels. Zou ik van voor twee gaan? Ja. Oeh, die is zo leuk. is Was dat, dat het? Dat was het? Ja, ze zeiden inderdaad dat het echt 10 seconden maar zou duren. Het was echt 10 seconden volgens mij. Oké. Okay. Oké. Okay. Nou, ik moet even een glas pakken en. Ja, ik ga het proberen. Ik ben heel erg benieuwd of er een beetje prik in zit. Zo, oh, ja. ja. Uh, dit was de middelste met die ja. twee druppeltjes dus. Ik ga het gewoon met een rietje doen. Wauw, Ja. Ja, het is gewoon spaar rood nu. Wow, dat is echt super cool. Ronde 2. We hebben weer even een fles met koud water. Deze is dus gewoon weer zonder bubbels. Ik wil namelijk heel graag het verschil proeven tussen de twee druppeltjes en de drie druppeltjes. Even kijken of we daar veel meer bubbels gaan, gaan proeven. En ik ga voor jullie bij deze keer eventjes inzoomen, zodat je goed kan zien wat hier gebeurde. Want we strokken net echt omdat er allemaal dingen zijn gebeuren. We gaan voor 3 druppels. Oh, hier gaat die harder, ja. ja dit is duidelijk meer. Wow. Het is wel makkelijk, het gaat wel makkelijk in en uit, hè? je hoeft helemaal niet te draaien of iets. Het klinkt nog niet heel veel meer bubbelend, maar we gaan het even proeven. Alright, let's taste. Oh, zo oh ja. het schiet mijn neus in. Ja, je je Het hoeft het wel echt. Nee, het schoot niet mijn neus in. Maar ik proef wel echt dat het meer. Het zeg maar wat. Grotere bellen, kan dat ook? Die anderen waren best wel zacht. Ik heb geen idee, het is wel echt wat sterker. Ik vind het wel heel cool dat het eigenlijk gewoon gras is. Ja, en ik vind het ook heel erg leuk dat je wel echt de verschillende soorten proeft. Ah, Weet je, het ja. is heel leuk dat ze dat aanbieden. Maar je proeft ook echt wel het verschil. Nou, zelf ben ik niet echt heel erg fan van Spa Rood, omdat het toch best wel een beetje bitter is. Dus ik hou wel van een smaakje eraan. En uh, er zijn dus voor deze SodaStream speciale smaakjes te koop... In, volgens mij op de webshop of in bepaalde winkels. En, die hebben wij niet. Uh, nee, we hebben die niet. Wat we wel hebben is dit flesje. Het is ook van SodaStream, maar deze verpakkingen verkopen ze niet meer. En eerlijk gezegd <laughs> is, is deze stiekem ook over de datum. Hij is het datum. drie jaar over de datum. Hij komt uit 2014. Ja, dus best wel flink over de datum. Ik heb het niet gekregen van SodaStream hoor. Deze had... Uh... Had onze moeder nog thuis liggen. Ja, dus wel dit ze van, we willen toch eventjes proberen uh, hoe het dan zou smaken met een smaakje eraan. Dus we kunnen dan dit gaan toevoegen aan de fles. Maar goed, als het dus niet echt lekker smaakt, dan komt het waarschijnlijk omdat dat ding al drie jaar over de datum is. Ja, naar. precies. Inderdaad. Ik ben niet zo van de houtenheid datums. Meestal is het, of data, is het toch al langer goed. Dit ruikt ook echt heel vreemd. Dit ja? is aardbeien smaak. Ik weet niet hoeveel, ik heb maar wat gedaan. Een scheutje. Dat het zal goed zijn. Oh shit, het gaat natuurlijk. Uh... Ik weet niet of het is lekker schuimen. Woe, zo! <laughs> uh, deze smaakt echt heel vies. Ja, misschien is het toch wel over de datum, hè? Oké. Okay. <laughs> misschien kunnen we beter siroop toevoegen of gewoon spullen uit het jaar 2017. First impression van de vet. dit heel erg leuk. Werkt goed, werkt super snel ook. Dus sowieso als je echt een spa-roodliefhebber bent. Mijn vriend bijvoorbeeld is echt een spa liefhebber. Die, die stopt het bij zijn suderans, bij zijn appelsap, bij limonade. Gewoon, hij vindt het echt helemaal geweldig. En ik denk dat hij dit ook wel... Uh, ik vind het ook gewoon vindt. leuk dat het zo'n apparaatje is. Helemaal leuk, maar ja, wij zouden het daar aan de rest aan niet zijn als wij nu zouden gaan stoppen met dit review. Want zoals Tara ook al in het begin aangaf, zijn we heel erg benieuwd wat er gaat gebeuren als we er gewoon een goede... Of een lekkere witte wijn uh, inzoomen. Ja, kunnen ja. we er een soort van champagne zelf van maken? Of fake champagne dan wel. Gewoon voor scherpe bitjes. Ja, als je <laughs> Als je een vriendin een champagne wil geven, maar je het geld niet. Ja, laten we het gaan doen. We zijn weer terug. Dit is een fles met witte wijn. wijn witte wijn inderdaad. Dus uh, laten we die er ook gewoon in doen. En laten we dan bubbel nummer 2 nemen. Ja, vind ik een goed idee. We hadden wel iets te weinig wijn, maar ik denk dat als die gewoon hard genoeg blaast, dan oh ja. is dat prima toch? Dat is waar, denk ik. Maar ik weet ik. niet, we merken het vanzelf. Het lijkt net een sirene wat ik nu hoor. God, dat is oh my nee. god, wat moeten we doen? Ah! <laughs> wat moeten we doen? Kun je hem stoppen? Oh my god, hoe kan dit? Hoe erg leuk is dit overgelaten? Ja, nou ja, eh. kijken. chill maar op. Oh shit, kijk uit hoor. Ja, ik wel. zie het. Misschien hadden we voor safe moeten spelen gewoon de één druppel moeten nemen in plaats van de twee gelijk. We kunnen ons nou, nog even weet kijken weet of dat heeft gewerkt. En anders kunnen we. Ja, hem, uh... op zich, de schade valt wel redelijk mee. Ik bedoel, het is nat inderdaad en alles raakt naar mij. Ja. Jawel, ik zie de bubbel zitten hoor. Ja, wel een beetje, Oh ja. Maar half. Ja het is niet de beste wijn die ik alsof heb op maar voor. ja Alsof er maar één druppel. Het is heel minimaal maar de bubbels. Ja, nou, ik, vind hem, ja ik vind hem niet heel slecht. Ja hij vist wel heel erg lekker. Ja. Dat zie ik wel gebeuren. Het ging alleen even compleet mis. Dus Zo. ik vraag me af waar het dan aan lag. Of het komt doordat het wijn is. Ja, ik heb even geen idee. Oh, dat is wel even nadelig, maar op zich de schade valt mee. Nou, laatste test is dus Dr. Pepper. Uh, ik vind het super lekker, maar het is echt zo'n drankje die heel snel gewoon zijn prik verliest. Dus we dachten even kijken wat hiermee gaat gebeuren. Maar omdat het net met de wijn een beetje fout ging, hebben we hem deze keer even wat minder vol gedaan. Ja, en kijken of hij dan uh, iets minder gaat bubbelen. En dus niet gaat overstromen. We hebben wel voor de zekerheid even een handdoekje neergelegd ook. En ik ben gewoon heel erg benieuwd, want ik haat het echt om een fles cola te drinken. En dan uh, drink ik misschien één glas of twee glazen en daarna is die fles dood en kan ik hem eigenlijk gewoon wegdoen. Want ja. ik vind dat niet zo lekker. Eén druppeltje doen ja. voor de zekerheid. Dus minder koolzuur en minder um, product. Komt die aan? volgens mij gaat het nu goed. Ja, ik zie hem niet in de nagels. Eigen... Wow, wat is dat? Wordt ik weer. heb echt zo'n idee dat hij helemaal geen prik in zit of zo. Het was heel raar. Ik snap niet zo goed waarom het laatste gedeelte ineens ging ropen. Kijk, je ziet het ook een beetje. Dus ik denk dat het wel heeft gelukt. Ja. Is gelukt. Er is wel echt weer meer prik. Want hij was echt heel erg. Het is thoud. nog steeds niet genoeg prik, vind ik, persoonlijk. Persoonlijke voorkeur. Nee. Zullen we hem gewoon nog een keer eronder doen? Ja, zou ik gewoon de rest van deze fles eronder doen en dat we dan uh, de twee druppels gaan uh, standje 2, twee, ja. Twee, ja. ja dit, dit was zo raar. Dit is toch raar? Een soort van laatste magic poef. Ik benieuwd. Ik hoor hem weer goed vissen. Oké. Okay. komt een goede rookpluim vanaf. Oh, sorry! Holy <coughs> oh, shit! Ik was gewoon van zoveel preken. Ik kreeg die... Hij is goed hoor! Ja. Hij is gewoon weer tot leven gebracht. Toch? Ja, dit is echt het perfecte aantal uh, bubbels, vind ik, deze middels. Dat is ja. denk ik gewoon wat je meestal ja. hebt in cola's, en Fanta's en Dr. Peppers. God. Dit is echt chill. Dit is echt een soort van, ik zou bijna willen zeggen, lifesaver. Maar het is niet echt een lifesaver, maar het is wel super leuk. Ja, harde. maar, maar hoe, hoe frustrerend is het toch als je een hele mooie fles hebt met frisdrank die je gewoon niet opmaakt? Vooral nee. als je zeg maar een klein huishouden hebt, dus Tara woont met haar vriend, ik woon met mijn vriend. Of als je gewoon überhaupt niet zoveel frisdrank drinkt. Nee, precies. Oh, ik vind deze echt heel goed smaak gewoon. Oké, okay, we gaan het nu nog één keertje doen. Hierin zit dus doodgeslagen Dr. Pepper, dus er zitten echt geen bubbels zit erin. En we willen nog even standje 3 proberen. Kijken hoe, hoe uh, prikkerig die kan worden. En nu gaat hij echt max veel erin doen. Wow, ja, kapot! Frizzy! Oké, okay, ik ben benieuwd. Ja. nummer 2 is toch lekker, toch? Ja, vind ik ook. Hij is net, zeg maar, net iets. Hij steun. wordt net iets bitter. Ja, door, net of iets, zo. Ik mis, ik mis de smaak van de cherry en zoetigheid mm. of zo van de Dr. Pepper. Dat komt omdat die, die bubbels net iets meer zijn. En dat keer. vonden we net ook met het water. Dus standje 2 is het beste, maar het werkt echt als een tierenlier, want het feit dat er überhaupt al prik weer in zit. Het is dus echt alsof het gewoon nu net uit de, uit de nieuwe fles is gekomen. Ja. Ik ben echt enthousiast. Oh, amazing. Het werkt gewoon, gewoon goed. Het werkt gewoon goed, inderdaad. Ik moet alleen een klein beetje testen en proberen, denk ik voor de juiste afmeting, zodat je niet een heel wijn, uh, wijnvloer vloerkleed krijgt, of wijntafel zoals hier. En um, wat we wel hadden gelezen op internet is dat als je dit ding gebruikt met andere dingen dan water, dan heb je geen garantie meer. Dus uh, het is eigenlijk niet de bedoeling dat je dit doet wat we hebben gedaan. Ja, het zijn een soort van hacks eigenlijk. En in ja. ons geval is het goed gegaan. Maar ja, als je. Mocht inderdaad... het helemaal misgaan, dan ding gaat kapot. dan heb je dus geen garantie meer. dan is het echt je eigen schuld. Don't blame us! Oh, oh, voordelen. Oh, <laughs> nou, we zijn even klaar met testen. En ik moet zeggen, hij is echt goed uit de test gekomen. Ik vond het echt een super cool apparaat. Ja. We konden cola of nou ja, Dr. Pepper weer tot leven brengen. We hebben zelf Cava gemaakt, of tenminste zo noemen wij het. En uh, natuurlijk gewoon spaarrood. Dus ja. ik vond hem echt super cool. Nu je vraag je misschien af hoeveel kost het ding? We hebben het even opgezocht. Ja, deze variant is 170 euro. En je hebt nog een aantal andere varianten ook die wat goedkoper zijn. Dit is wel de meest luxere versie. En met die knoppen hier erbovenop. Dus, uh, dus ja. Dus het is wel redelijk prijzig, vind ik eerlijk ja. gezegd. Ik bedoel, het is goedkoper om gewoon een spaarrood of een nieuwe fles ja. of een peper in de winkel te kopen. En dan heb je natuurlijk ook nog de cilinder. Die dus ervoor zorgt dat het koolzuur erin komt. Uh, die cilinders, die moet je dus om de zoveel liter water of 60. Drank. om de 60 liter moet je die dus vervangen voor een nieuwe en die cilinders kosten 25 euro. Ik denk dat het wel echt zo'n ding is die je op kantoor neerzet of zo of het is niet per se voor iedereen denk ik toch? Ja. Nee. Maar het is als je echt van spaarrood houdt en als je gewoon leuk vindt om dit soort gadgets te hebben. Dan kan ik me heel goed voorstellen dat je ook net zo enthousiast wordt als wij zijn. Want wij zijn hier echt wel enthousiast over. Ja, het is echt een tof ding. Nu ben ik wel heel erg benieuwd waar je allemaal koolzuur aan kan toevoegen. En wat dan bijvoorbeeld leuk zou zijn. Misschien willen wij het wel een keertje gaan proberen. Uh, ik weet niet of het in een nieuwe video wordt, misschien wel een keertje op Snapchat ofzo, of op Instagram. Mm -hmm. Dus laat even weten in de comments welke drank jij grappig zou vinden als daar ineens koolzuur aan wordt toegevoegd. Of het lekker zou zijn of je yes, hoor, of gewoon grappig. Ja, inderdaad. Ik ben benieuwd. En ik ben ook wel benieuwd wat jullie favoriete drankje is op dit ja. moment. Melk, koffie, thee. kan echt van alles zijn. Laat het ook eventjes achter in de comments. En vergeet ook zeker niet een duimpje omhoog te doen voor deze video. En ik, ja, ik vond het echt een hele geslaagde review. Heel erg leuk om te doen. En uh, vergeet je zeker niet te abonneren op ons kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En dan zien we jullie heel snel weer in de volgende. Doei! Ik was aan het praten, Jijnigo. Je zag het. Ja, ik zag wel mee aan het doen.